Directeur van het Institute for Financial Prime 28 mei uh, aanstaande bestaande twee jaar. Toen hadden we niet bedacht dat we een verkiezingsdebat zouden gaan organiseren om aandacht te vragen van die politiek van een uh, uh, naar onze mening uh, inmiddels uh, zeer fors probleem fraude en corruptie in Nederland. Dank ja. u wel. Rico, ik ben uh, nummer drie op de kandidatenlijst van de Piratenpartij. En ik heb mijn hele leven gewerkt in ICT. En sinds die financiële crisis heb ik ook wat ingelezen in uh, het financiële systeem en uh, wat daar zo al in gefraudeerd wordt. Nou, dat, uh, ik ben heel benieuwd naar jouw alsof, uh, jouw argumenten. <tossimus> <tossimus> eh, dames en heren, financiële economische criminaliteit is een maatschappelijk probleem, dat alleen maar lijkt toe te nemen en de daarmee gepaardgaande crisis ook. Fraude kent een geschatte omvang van 11 miljard euro en de schade voor bedrijf wordt geschat op 46 miljard euro. De stelling 1 is de urgentie van een degelijke aanpak van financiële economische criminaliteit is inmiddels zo groot dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Maar als ik dan in de stelling lees 11 miljard, dan is het eerste dat in mij opkomt, oh het zal vast wel een veelvoud daarvan zijn. En um, een degelijke aanpak, natuurlijk is iedereen het eens met een degelijke aanpak. De vraag is wat is die degelijke aanpak. Wat de piratenpartij uh, voorstaat is hoe meer je te zeggen hebt in een bedrijf of in een overheid... Is hoe meer transparantie je moet betrachten. Dus hoe meer macht je hebt, hoe meer je moet laten zien hoe je tot je afwegingen komt. Dat is de ene kant van die aanpak op deze stelling. andere kant, en dat gaat wel weer in op, op cyber, wat je net ook zegt, alle financiële transacties vinden plaats eh, eh, niet fysiek met aanraakbaar geld, maar elektronisch. En eh, wij zijn voornemens het ministerie van Digitale Infrastructuur in te richten. Nou, laten we daar nog maar gelijk mee beginnen. Wat vindt de eh, ministerie van dat idee om een apart ministerie? Nou, ik weet niet of dat nodig is. Uh, wat, wat wij hebben wij in ons verkiezingsprogramma ook heel veel aandacht voor, uh, voor ICT. Dat hebben ook een apart, uh, apart hoofdstuk over het Kijk, de structuren van ministeries. De een wil een ministerie van sport, en de andere wil een ministerie van duurzaamheid. Het staat vast, uh, ICT heeft uiteraard open deur de komende jaren ontzettend veel uh, voor aandacht nodig. Was. En je ziet juist denk ik, daar capaciteit, maar ook kwaliteit, voldoende goed opgeleide regisseurs. Ja, die hebben we echt nodig. En dan moet je volgens mij niet zoeken in allerlei nieuwe clubs. Maar denk nou gewoon, het basisniveau. De financiële de politie brengt die nou in eerste instantie wordt. Ja. En dat jij een ingrijpende maatregel? Nou, dat is, dat, is, dat is geen ingrijpende maatregel, maar dat is wel de meest basale maatregel. Want het zit er niet in, weer een nieuw clubje. Eh, eh, daar kun je best over nadenken om naar een keer te kijken of wat je moet doorbreken. Maar we hebben natuurlijk een politie, we hebben een openbaar ministerie, maar die worstelen gewoon met een enorm capaciteits- en kwaliteitsprobleem. Mico. Ja, dat, uh... wat je net als voorbeeld gaf is uh, die wijkagent, dat werd genoemd. En uh, in, in die context ook, uh, wil ik iets zeggen over de aanpak van drugscriminaliteit. Want een groot deel van ons opsporingsapparaat is daarop gericht. Daar gaat heel veel geld in de opsporing naartoe. Uh, wat de Piratenpartij voornemens is om te zeggen: Nou, ik doe in ieder geval cannabis helemaal vrijgeven. Dat hoef je niet strafrechtelijk te doen. En de rest van de drugs reguleren. Zodat dat uh, gecontroleerd onder medisch toezicht valt en niet onder strafrecht. En met dat. Uh, met die maatregel krijg je een enorme ruimte in je opzorgingsapparaat vrij. En daar ga je gericht mensen op geven. Ja, ja. Als we het hebben over drugscriminaliteit, hè, er is ook nog andere drugs, dat ook iedereen dat zal zeggen. Als we het hebben over prostitutie, dat ook iedereen dat zal zeggen. Als we het hebben over inbraken, dat ook iedereen dat zal zeggen. <lacht> eh, dus je moet er echt prioriteiten aan geven en vervolgens moet er ook geld bij. En dat zie je wel in veel verkiezingsprogramma's terugkomen, ook in onze. Die van de PvdA, dat er ook gewoon ja. in geïnvesteerd moet worden en ook in de kwaliteit voor mensen. Want ja. je hebt nogal wat financiële kennis nodig. Ook ICT-kennis, dus als je met bitcoins ziet wat daar allemaal mee gebeurt en wat daarmee wordt afgerekend. Uh, uh, daar is echt gewoon expertise voor nodig die er nu niet is. Dus dan kunnen we wel heel makkelijk zeggen: de dan we wegen er natuurlijk tijd op, we moeten wel mensen hebben die dat doen. Bitcoin werd genoemd in associatie met, uh, met fraude. Bitcoin heeft net zoveel met fraude te maken als de dollar of de euro. Je kan er namelijk transacties in afhandelen. Oh, en bij bitcoin. Oh, is die... Nou, daar reageren ze zo op. En bij bitcoin is het voordeel dat je een publiek groothoek hebt, dus dat iedereen kan zien hoe die transacties gedaan zijn. Dus in die zijn is het transparanter dan, dan de reguliere munten. Met een opmerking op, uh, op privacy, we hebben privacy niet bedacht als beschermmiddel voor criminelen, maar als checks and balances tegen een te machtige overheid. En die privacy opgeven is een burgerrecht opgeven en, en geven aan, aan een overheid. Goed, stelling 2, de houding. De kent verschillende beschrijvingsvormen en de aanpak is versnipperd. De tijd van vrijblijvend samenwerking in casuistische gevallen is voorbij. Het wordt tijd voor een structurele en duurzame verbetering. Waarbij niet alleen kennis wordt gedeeld, maar ook gezamenlijk kennis wordt ontwikkeld. Dit met het oog op de innovatie, digitalisering en internationalisering. En de stelling luidt: om fraude te bestrijden en te voorkomen, moet de samenwerking tussen overheid en private partijen onder het nieuwe kabinet in goede vorm worden verbeterd, aangejaagd en aangestuurd. Nou, ik sla het voor digitalisering, ik hoop dat ik te achtergrond misschien, jij als eerste, je 30 seconden. Okay, hmm. Niemand is tegen een goede samenwerking tussen overheid en, uh, en private partijen. Dat kan ik toch op voorhand aangeven. Het ding met private partijen is wel dat ze private belangen dienen. En dat soort partijen een onderdeel maken van fraude opsporen, vind ik een hele engel. Dat is mijn juiste tegenstelling. Dank dier. Dan gaan we door naar stelling 4. Ik lees voor: informatieuitwisseling op nationaal en internationaal niveau moet worden versterkt. Dit betekent dat wet en regelgeving moet worden aangepast en eventuele belemmeringen zoals privacy moeten worden weggenomen. De stelling luidt volgt: informatie tussen publieke, tussen, sorry, tussen het publiek en private partijen moet zonder belemmeringen uitgewisseld kunnen worden, zowel in het kader van preventie als detectie. Kirsten, Rico. Ja, mijn reactie zou uh, inhaken op het punt wat je maakte vanuit VVD dat er geen wet is of waar privacy verankerd is. Die is er wel, dus de grondwet. Het probleem wat we in Nederland hebben is dat die grondwet niet getoetst wordt en dat nieuwe wetten ook niet aan die grondwet getoetst worden. Dus ik zou zeggen, richt een constitutioneel hof in Nederland, heel gebruikelijk in westerse -West democratieën, zodat ook die privacy daardoor niet uh, uh, aan de kant gezet wordt voor veronderstelde belangen. Je gaat niet privégegevens delen met andere uh, overheden, we zijn allemaal een beetje bang voor Trump, daar liggen onze gegevens, <coughs> maar zeker niet met private bedrijven, dat is het punt van Google en Facebook wat je net noemde. Ik ja, drugs is al een paar keer genoemd. Ik maakte een opmerking ook al eerder in dit debat. Als je nou gewoon hard drugs decriminaliseert en soft drugs vrijgeeft, dan geeft dat een enorme ruimte. En dan valt daar niks te ondermijnen en dan kan je dat gewoon controleren en reguleren. De ondermijning is de doodsteek van de democratie en vrijheid staat in de vette letters. Als ik dat buiten de context van kleine lettertjes plaats, dan is dat misschien wel een van de redenen dat de Piratenpartij groeit. Want juist die democratie en vrijheid staat onder druk en juist die ondermijning vindt ook plaats vanuit Den Haag. En uh, transparantie, open overheid, een aanpassing van, van de wet over het bestuur, de WOO, uh, is, is waar het meest <tossimus> in te maken valt. Onder mij, ik ben Den Haag naar, de zullen op reageren. Ik ben niet zo voorstander om voor elk probleem een nieuw clubje of een nieuwe uh, instelling op te richten. Uh, uh, serieus nemen, maar volgens mij neemt het serieus. wat volgens mij een heel belangrijke factor is in de bestrijding van corruptie, is een vrije pers. Uh, vrije kritische pers die uh, goed kritisch kijkt. Wat doen de en wat gaat er mis? En die hebben we kunnen Ik ook. Ja, het vrije pers, en dat, gaat, dat geeft je terug op dat recht ja. op privacy. Je moet gewoon kunnen praten met de pers, zonder dat je afgeluisterd bent. U maakte het punt van, uh, van Oekraïne. De manier waarop we verder gegaan met dat onderzoek naar NO17 en daarna het <coughs> associatieverdrag, onze lijven in één zin te noemen, had transparanter gekund en dat had voor het vertrouwen in de, in de politiek uh, goed geweest. Kijk, als er een ons misdrijf gepleegd wordt, dan, uh, dan is, het, volgens mij is dat volgens mij. En daar nou, niet in te de zaken deskundig, maar dat is volgens mij goed geregeld in Nederland. Maar de vraag was hier: een onafhankelijke toezichthouder. Die hebben we al. De onafhankelijke toezichthouder in Nederland, dat zijn wij met elkaar. Dat, zijn, dat is de bevolking. Wij controleren de overheid. De, de vraag is hoe transparant eisen we van ze dat ze zijn. Transparant zijn punt dat ik al veel eerder Dat punt daarbij, daar naar klok, klok dus dat is de, essentieel. En dat is hier ook uh, fijn dat dat nu genoemd wordt. Uh, ja, maar ik heb... En ik, ik denk, is al het maar dat is misschien een leuk beginnetje, maar het is onvoldoende. We moeten in Nederland een betere infrastructuur bouwen, zodat je op een veilige manier je verhaal kan doen. Een, een groot. <laughs> nou, dat is zo. En ook een veilige plek om aan die klok te luiden, niet alleen een grotere klok. En ook dat, jij, uh, uh, uh, je, je, je, dat je je financieel veilig voelt op het moment dat je klok luidt. Want het, het raakt alles aan je, aan, je, aan je bestaan op het moment dat je iets uh, naar buiten brengt. En uh, die bescherming moet er ook zijn voor klokkenluiden, staat ook nog ons aan. Ja, de voor school, dan ja ja helemaal ziel voor sneller wil ja dat mag wel Je mag ze kopiëren ja, en er voor kopiëren ja of of, of, of ja nou ik heb de tijd die komt voor de afronding gebruikt om toch nog even die laatste stelling uh, naar voren te brengen en de here de gelegenheid te geven dat te doen we zijn namelijk aan het einde gekomen, van deze middag, tenminste, bijna aan het einde, het staat nog een maar voordat ik u daarvoor uitnodig eh, zal Vanessa of uh, Artje nog even doen. En ik dank in ieder geval de heren eh, voor de zeer gedisciplineerde wijze van debatteren met elkaar. Eh, en ik wens u in de komende periode heel veel succes. Dank u wel.